Hé, hey, Masha. Ik pak even een wortel. Goed. Sintje. Oh, Sintje. Hé. Hey. Jij ja, mag er niet in. Ze zijn wel behoorlijk achteruit gegaan. Er zijn nog goede bij. Oh, Masha. Kom eens, Sintje. Kijk eens, Sintje. Hé. Hey. Oh, Masha. Kijk eens, Masha. Je mag hem helemaal, Masha. Deze mag jij nog. Hé. Hey. Oh, Masha. Oh, Masha. Hé. Hey. Sintje. Oh, masha. Sintje. Sintje. Oh, masha. Hey. Oh, oh masha. Sintje.